Zo, deze is voor de konings. En daar zijn Mascha en Sintje. Hé, hey, Mascha! Sintje! Nog één wortel voor beide. Wie krijgt het meeste loof? Oeh, als je gaat trappen krijg je niks. Dan krijg je het kleinste stuk. Ja, nu heb je het zelf gevraagd. Kijk eens, Masha, kijk eens. Oh, Masha, Sintje. Sintje. Oh, die gaat stelen bij Masha. Sintje, Sintje. Hé, hey, Sintje. Super, Masha. Hé, hey, Masha. Hé. Hey. Je oren staan op... Koningsstad. Het is natuurlijk Koningsdag. Mascha. Hey, Mascha.